Welkom terug bij Rons Italië, we gaan vandaag van Trapani naar Erice. Dit geweldige uitzicht kwamen we tegen onderweg, we kijken nu over Trapani uit. Zo meteen rijden we verder naar Erice en daar zullen nog veel meer mooie plekjes zien. We zijn nu bij Erice. Het is prachtig. waanzinnig uh, uitzicht, het is lekker weer, het zonnetje schijnt, in een graadje ff, 16 in de zon. Dat in februari uh, bloempjes zijn al in bloei. Dat zullen we hier achter kunnen zien. Prachtig een achter.